Een nieuwe jaar was aangebroken, Susanne en Thomas waren intens gelukkig met elkaar. Ruben werd over een paar dagen alweer vijf jaar oud en zou dan naar de basisschool toe moeten. Susanne was wel een beetje gespannen voor die tijd, ook ondanks dat ze wist dat hij er gewoon uitzag als alle andere kinderen. Toch was ze bang dat het een moeilijk jaar ging worden. Susanna komt er gewoon niet over hebben, dan weet hij dat hij een ander soort is en dat hij niet bij de andere kinderen zou passen en Thomas die wist dit ook natuurlijk nog niet.